En uh, je hebt ook, uh, je bent een voorstander voor uh, ervaringsdeskundigheid, heb ik begrepen. Ja. ja, ik vind het heel belangrijk om dat in te zetten. Wat is ervaringsdeskundigheid precies? Nou, ja, ik, ik maak ook altijd het onderscheid tussen iemand die ervaring heeft en iemand die deskundig is. Weet je wel, dat, dat, dat zit samen in één woord, dus dan moet je wel even helder hebben wat dan ervaringsdeskundig is. Ja. Um, iemand die ervaring heeft, is leuk. Maar iemand die ervaringsdeskundig is, die is getraind om met zijn ervaring te kunnen werken. En dat kan op heel veel verschillende manieren en er zijn een hele hoop trainingen. Ja. Maar wat het voor mij zegt, is dat je overstijgend naar je eigen situatie kan kijken. Ik heb dus ook hele ving dingen meegemaakt. En als ooit iemand uh, mij iets bevraagt op dat onderwerp, dat ik niet gelijk een tranen uitbarst en uh, vanuit ja, de herbeleving als het ware, ga vertellen hoe dat voor me was. Hmm. Um, Terwijl je er niet... toch over kunt vertellen. Ja, precies. Uh, maar als ervaringsdeskundige kun je ook overstijgend kijken en je kunt ook kijken naar uh, hoe het anders had gekund en hoe het beter had gekund. Ja, het gaat om dat stukje training en ook heel belangrijk dat je ook niet alles vertelt, want soms wil je dingen niet vertellen hmm. uh, en uh, ja, ervaringsdeskundigen weten precies wat ze wel en wat ze niet willen vertellen, waar ze op in kunnen gaan en waar ze niet op in kunnen gaan en uh, ja, dat, dat vind ik belangrijk. Dus leskundigheid, dat moet ook getraind worden, dat moet getoetst worden, dat moet ook uh, ondersteund worden. Ja. En waarom dan? Waarom is, dat, waarom is ervaringsdeskundigheid volgens jou belangrijk? Ik denk dat je zonder ervaringsdeskundige geen goed, geen goed beleid kan maken. Ik denk niet dat je. Uh, even voor de helderheid dan, want je legt net uit wat het verschil is tussen ervaring en uh, kunnen vertellen over je ervaring en ervaringsdeskundigheid in de zorg. Wat betekent dat precies? Ervaringsdeskundig in de zorg. Ja, of in hulpverlening hoe, hoe, hoe kan dat een plek hebben in uh, het organiseren van de zorg en hulp? Nou ja, als je, als je bijvoorbeeld uh, gaat kijken naar beleid maken, dat, dat je uh, niet alleen maar... Uh, uh, uh, ja, ik, op, ik, ik vind ervaringsdeskundigheid een soort van tweede niveau. Waar je praat over problematieken of ervaringen. Als je, als je iemand bevraagt wat heb je meegemaakt, dan is dat makkelijk te vertellen. Maar als je iemand, met een ervaringsdeskundige kun je ook vragen: uh, uh, hoe heb je dat ervaren en wat zou er beter kunnen? En, en dan kun je ook aan iemand vragen die alleen ervaring heeft, maar een ervaringsdeskundige die weet daarin veel beter. Uh, ja, die kan daar stijgen in, denken. En die heeft erover nagedacht. Die er over nagedacht. Die is er gesproken om daar uh, ja, een, een antwoord op te het... Dus een ervaring, iemand met ervaringsdeskundigheid, die kan in een uh, situatie zijn ervaring inzetten om te kijken van wat gebeurt hier, hoe doen we de dingen hier. Precies, en precies, hoe kunnen ja. we dan op basis van die ervaring van binnenuit, zeg maar, uh, dingen verbeteren. Ja. Ja. ja, zo zie ik dat. Een ervaardig kan ook bijvoorbeeld een, een, een jongere ondersteunen. Dus dan nog niet zozeer uh, met een beleidsmaker uh, in gesprek of met een wethouder in gesprek. Maar gewoon met een andere jongere in gesprek. En dan uh, niet als hulpverlener, maar als ja, maatje. Meer zo van, hey, ik heb dat ook meegemaakt, ik weet wat je voelt, ik weet hoe dat eruit ziet. Maar ik kan je ook perspectief geven. Want ondanks dat je nu denkt op je 16e, nou, ik trek het allemaal niet meer en, en het komt nooit meer goed. Kan ik je laten zien dat ik dat ook heb gedacht, maar nu 21 ben en gewoon een baan heb en, en dingen op orde heb ik denk dat dat ook een stukje ervaringsdeskundigheid is. Ja. Dus dat je in kunt zien in welke situatie die ander is, maar dat je dan ook uit die situatie kan stappen en kan laten zien dat het ook anders kan. En, en zo zijn er meerdere dingen die ervaringsdeskundigen, uh, ja, waar je ervaringsdeskundigen voor in kan zetten. Het, het is niet alleen in gesprekken, het is ook uh, meedenken over hoe een avond georganiseerd moet worden om informatie op te halen. Uh, omdat ervaringsdeskundigen ook uh, ja, dingen voelen of weten. Een voorbeeld is uh, bij het jongerennetwerk gaan we met de kerst en uh, Sinterklaas gaan we altijd een activiteit doen. Omdat dat gewoon een wat moeilijkere periode is voor mensen die binnen de jeugdhoofdvereniging hebben. En niet voor allemaal, ik wil niet iedereen op één kamp scheren, maar vaak is het zo dat jongeren toch wel een soort van stress krijgen of er toch een beetje last van krijgen dat ze niet bij hun eigen familie kunnen zijn. Ja, en als je dan een groep jongeren bij elkaar hebt die allemaal datzelfde gevoel hebben, dan, dan kun je daar wat mee. En, en dat is iets wat ja als ervaringsdeskundige snapt. Een professional snapt dat ook, maar ik kan het voelen als ervaringsdeskundige en ja, daar zit wel een verschil. En nee. dat verschil, wat heeft dat dan voor een effect? Ik denk dat ik door dat verschil, uh, ik wil niet zeggen beter, ik wil ook niet zeggen makkelijker, maar wel op een andere manier in contact kan komen met jongeren, op een ander niveau. Um, en soms heb je aan een half woord genoeg. Um, en ik wil niet zeggen dat het professioneler is of, of, of sterker is, maar uh, voor jongeren kan dat soms wel helpend zijn, dat, dat je ja, daar niet heel veel woorden aan vuil hoeft te maken, maar dat, dat een gevoel al duidelijk is, omdat je het gevoel kent en, en uh, daarmee uh, ja, kun je elkaar ook ondersteunen. Dan, het is ook niet raar dat je dat gevoel dan ja. hebt. En als een professional dat tegen jou zegt, ja je mag voelen wat je voelt, dan denk, ja, dat zeg je vanuit je boekje. Maar als ik vanuit datzelfde gevoel tegen je zeg, ja ik voel hetzelfde, ja het is niet anders. Uh, laten we iets leuks gaan doen, laten we zorgen dat we ermee om kunnen. Dan, uh, komt dat heel anders binnen. Terwijl dat ik ook een professional ben om eigenlijk hetzelfde te zeggen, maar op een ja, net iets andere manier. Ja, kun je een voorbeeld geven van, hoe je dat, um, uh, van een situatie waarin je hebt meegemaakt en als je terugkijkt waarvan je dacht van in deze situatie zou het heel prettig zijn geweest als er uh, ervaringsdesk een ervaringsdeskundige mij had kunnen begeleiden um, en daar had ik behoefte aan gehad. Want ja, ik met het zoeken naar een woning. Dat was een, een zwaar traject. Ik, ik moest een woning gaan zoeken. Ik was 17,5 en ik had eigenlijk geen idee hoe of wat en wat er van me verwacht werd en hoe dat eruit zag. En dat ja. kon ik dan wel bij mijn hulpverlener terecht. Mm. En dat was in het laatste traject van. van, van, van, van van de uh, kamertraining en die had nog maar 1 uur in de week uh, of nee, één uur in de maand tijd gemaakt en dat was omdat ik zo zelfstandig was. Maar ja, in een uurtje, dan ga je bespreken wat is er de afgelopen weken allemaal gebeurd en dan vertel je dat en dan is het uur voorbij. Dus de echte vragen die je wilt stellen, ja, daar is heel weinig ruimte voor. Ja. En als er dan iemand uh, ja, je aan de hand mee kan nemen, kan zeggen hey, je moet even hier op letten, je moet even daarop letten en dat IB60-formulier, wil uh, je het kent Nee. <laughs> Belastingtechnisch. Uh, ja. Maar IB60-formulier, daar staat dan iets over je inkomen op. Uh, die kan je nu al aanvragen, want als je zo meteen een woning hebt, dat, dat IB60 formulier is een jaar lang geldig. Dus uh, dan hoef je niet, als je de woning toegewezen krijgt, ook nog snel naar de uh, uh, Belastingdienst toe, om, om die EBS, gemeentehuis toe, om IB60 formulier. te doen. Ja. Ja, dat zijn allemaal van die kleine tips en tricks, die kan je als professional geven, en, en daar kan je een checklist voor maken. Maar een ervaren deskundige kan het even met je doen. En, en dat voelt gewoon heel prettig. Mm, tenminste, dat lijkt mij heel erg prettig. Want ik heb, ik heb het niet op die manier ervaren, maar ja, doordat ik ervaringsdeskundige ben en andere ervaringsdeskundigen ken en wij dat nu inmiddels aan het doen zijn, merken we gewoon dat jongeren daar heel erg ja, sterk van worden, dat ze daar een fijn gevoel bij hebben. Want ze doen het wel zelf, eh, zonder hulp van een professional, maar wel met ondersteuning. en Dat, ja, dat geeft toch een bepaald gevoel. Ja, als ik alleen kan, uh... Heb je ook professionals meegemaakt die dat ook konden, Zo, terwijl ze die ervaring misschien niet hadden, maar op een ander front? of um... Nee, ik denk dat je als professional, hè, je werkt met mensen, altijd je eigen ervaring meeneemt eh, om een ander te ondersteunen, begeleiden, te helpen um, en dat een opleiding ook een ervaring is. Weet je wel. Dus Uiteindelijk um, um, doet iedereen het wel een beetje, alleen um, ik denk dat het grote verschil is tussen een professional die uh, ervaringsdeskundig is en een professional die dat niet is, dat daar een stukje, ja, het is een gevoelsdingetje. Ik had ooit een begeleider die mij dus ook vertelde: ik heb ooit op de Kamertraining gedaan. En dan heb je een heel ander gesprek. Dan, dan zit je op een heel ander niveau met elkaar aan tafel, dan heb je het over hetzelfde onderwerp, maar dan krijg je gewoon een ander gesprek. Um, een, een Kun je uitleggen wat er dan gebeurt met jou als je in gesprek bent? Wat is het verschil als je daar zit uh, en, jij, en jij, ja, die, als dat gaat vanuit ervaringsdeskundigheid ja, of vanuit ja, rechter? Of... Dan is het meer van een gelijkwaardige positie uit. Ofzo. Ik, ik wil. Het is een beetje zo van: Oh, heb je dat dan ook zo gedaan en hoe was dat dan voor jou? En, en dan maakt zij als professionals nog wel de keuze om daar die informatie te filteren die ze nodig heeft om je verder te helpen. Maar um, is dat op een ander niveau? Als, als ik bijvoorbeeld ga praten over financiën, hè? Uh, ik ga op een bepaalde manier om met mijn financiën, met degene waar geen ervaringsdeskundigheid was, um, gaat het gesprek er vooral over: um, uh, Nou, hoe doe je dat dan en hoe werkt dat dan? En hoe, hoe kun je aantonen dat je het goed doet? En nou, bijvoorbeeld met een kastboek inrichten. Um, maar doe je het met een uh, ervaringsdeskundige, dan, dan gaat dat gesprek veel meer van hoe heb jij dat dan ook gedaan? En uh, hielp dat? En, uh, ja, het, ja, het is net dat dingetje. Ik kan het niet uh, echt goed horen. Maar het is dan ja, een bepaald gevoel. En Wat is er uh, nodig voor goede ervaringsdeskundigheid? Weet je, als je ervaring hebt dan is dat heel erg goed, maar je moet ook over je ervaring kunnen praten. Je moet daar naar durven en kunnen kijken. Je moet daar keuzes in kunnen maken of je iets vertelt of niet vertelt. Als je geraakt wordt, hoe ga je daar dan mee om? Als je iets niet wilt, hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik denk, ja, je kan iemand met ervaring gewoon neerzetten en een interview laten doen. Of je kan iemand al een keer voorbereiden op dat interview. Heb je zelf ervaring, uh, terwijl je in de jeugdhulp of in de jeugdzorg zat, uh, allebei heb je ingezeten, um, met ervaringsdeskundigen die jou begeleiden? Nee. nee, niet op die manier. Wel professionals die zelf ervaring hadden, weet je wel. Maar niet een, uh, een ervaringsdeskundige die meeging ofzo, nee. Wat zou een groter verschil kunnen zijn dan als je uh, qua uh, wat, wat kan er dan dus heel anders als er dus meer ervaringsdeskundigheid zou zijn. Ik uh, denk dat um, het uh, de begrip een groot dingetje is. Uh, een groot dingetje, dat klinkt niet echt krachtig, hè? Ik denk dat begrip de een groot ding is. Mm -hmm. Omdat uh, nou, een voorbeeld, uh, wat ik kan noemen is een jongen die heeft gesloten gezeten. En, en uh, die moest uh, in de ISO. En isoleercel, bedoel je? Ja. Ja. En uh, die werd door zijn professionals in de isoleercel gegooid. Ja. Op een dag was er een moment dat de jongen daar weg was, maar wel diezelfde begeleider nog een keer terug ja, uh, tegenkwam in dezelfde setting. En toen heeft hij gezegd: Ik zou jou wel eens een keer in de ISO willen gooien. Nou, de wil ik wel eens meemaken, hoe is dat dan? Toen die deur op slot ging, toen pas ging die professional nadenken over wat dat wel niet is om in de isoleercel gegooid te worden hmm. Uiteindelijk is die professional een aantal uur later uit de isoleercel gehaald. Dus ze hebben gezegd, je blijft vijf minuten zitten, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem echt een paar uur laten zitten om te laten voelen hoe dat dan is. Wow. En toen hij uit de isoleercel kwam, het eerste wat hij zei is, de eerste volgende keer dat ik iemand in de iso moet gooien, is dit de ervaring die ik meenem Dus deze jongen is professional geworden, die werkt dus nu ook binnen een jeugdgevangenis zijn allerlaatste redmiddel is die isoleercel. Dat, dat, dat hij, hij, hij is eigenlijk het, niet de voorstander van de isoleercel. Hij wil het eigenlijk niet inzetten, omdat hij weet hoe het is om daar te zitten. En hij weet nu ook, vanuit die wetenschap kan hij dus bepalen, is het nu nodig of niet. Terwijl dat een ander vanuit een checklist zegt, hij oh, zegt, vaar voor en We gaan er gewoon in de ISO zetten. Ja, dus ja, het is een. Ja, dus jij zegt, die beleving van binnenuit, van het meemaken zelf, van de situatie waarin uh, dus de jongeren in uh, jeugdhulp of jeugdzorg zit, ja. dat is het verschil, dat, dat het je schil. daarmee ja. meer kan. En zelfs, zelfs die professional kan het niet zo ervaren zoals hij het heeft ervaren, want die professional heeft het maar voor een paar uur zo eventjes voor de gein en, en weet dat hij uiteindelijk als hij eruit wil, dat hij dat... En die jongen die kon er niet uit. Ja. En, en, en waar, waar, waar kan dat dan, dus, je zegt begrip, wat, wat doet dat dan met je als je in de, in de shit zit, zou ik maar even zeggen. En er is dat begrip. Waarom nou is dat, ja, belangrijk? Ik denk dat, dat als je. De, misschien is het allergrootste verschil wel dat het qua gevoel dat een professional tegenover je zit en een ervaringsdeskundige naast je zit. En ik zeg niet dat alle professionals tegenover je zitten, maar uh, nou ja, als mijn professional die tegenover me zit nog nooit een joint heeft gebroken en uh, ik heb gebloot, maar ik voel me niet zo lekker en ik moet gaan vertellen dat ik heb gebloot, uh, dan weet ik dat ik gezeik krijg. Ook al kan hij heel professioneel reageren. En, mijn beeld is, ik krijg een suik. Als ik van de professional tegenover me weet dat hij ook heeft gebloot en dat hij dat gevoel kent, dan kun je erover gaan praten, omdat je dan ja, die verbinding al hebt. Mm. Ik denk dat dat de kleine dingetjes zijn, Ja, noem het met een auto-ongeluk. Iedereen weet hoe het, hoe het is om een autoongeluk te hebben, of hoe dat eruit ziet, of wat, wat daarin is. Maar als, oh, als je he? jezelf hebt meegemaakt, kun je op een heel ander niveau over dat autoongeluk. praten. <laughs> ja. Ja. ja, dat is nogal een verschil. Ja. En... Dan zeg je dus ook misschien wel, er is dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, er is een hele beleving die schuil gaat achter waar je dan in zit. Ja. En als je die kent vanuit daar verkeerd te hebben een dan tijd, je of in of ieder geval er contact dat, dat, dat, mee ja, maken. Ja. En dat dat, dat dat kan, want dat kan dus misschien ook vanuit een hele goede professional die daar gewoon aandacht voor uh, aan kan besteden. Ja. Ja. Dat is iets anders dan de, hoe, hoe je gewend bent om vanuit... Uh, alle goede bedoelingen te ondersteunen en uh, de richtlijnen of uh, dat wat we geleerd hebben om tot een oplossing te komen precies. te volgen, ja. maar om vooral met jou te zijn als patiënt of cliënt of uh, Noem, mens in ieder uh, ja, geval ja, precies, met uh, iets waar die mee te dealen heeft, ja. om daarbij aan te kunnen sluiten om te kunnen kijken van wat is hier dan nu een passende antwoord, ja, precies. Ja. Ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, mensenwerk niet volgens een bepaald schabloon kan. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd binnen mijn opleiding: pas dingen toe. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en, en, en kun je gesprekstechnieken toepassen om iets voor elkaar te krijgen. Maar ik merk gewoon binnen mijn werk ook dat jongeren uh, uh, weten wanneer je oprecht bent of niet. Ik heb een voorbeeld, binnen het project hadden we twee stagiaires en we beginnen altijd uh, ons, uh, onze vergadering met hoe zit je erbij. Daar mm -hmm. er zit, er zit een theorie achter, um, ik wil graag dat iemand in het hier en nu is en als iemand in zijn hoofd ergens mee bezig is en ergens mee zit uh, en hij heeft dat niet uitgesproken, is het makkelijker om daar naar terug te gaan. En als wij van elkaar op de hoogte zijn dat iemand ergens anders met zijn gedachten kan zijn, kan je diegene daarop aanspreken. Dus op het moment zit ik er niet zo goed bij, dan vertel ik dat eerlijk aan de jongen, nou dit is op dit moment in mijn leven aan de hand, want. er waren twee stagiaires en die krijgen vanuit de opleiding aangeleerd, zo van het gaat niet om hoe het met mij gaat, het gaat vooral om hoe het met de jongeren gaat. Dus die zitten bij, bij het puntje hoe zitten we erbij, de jongeren vertellen heel erg over hun, hun ja op dat moment over hun leven en zo'n professor zegt ja ik ben druk met school en met werk en uh, dat was het. En dat doen ze een paar keer en op een gegeven moment merk je dat die groep jongeren dus niet meer zo open gaan praten over hun eigen ervaring. Want zij voelen dat die professional dat ook niet doet. En ik merk nu weer, nu die, die stagiaires er niet meer zijn, uh, en ik wil dat, die, dat open verhaal daar gewoon neerlegt, dat jongeren mij daar ook gewoon op aanspreken. Zo van hé, we merken gewoon dat jij dat gewoon vertelt. Als jij kut in je vel zit, dan zeg je gewoon ik voel me kut. En daar kunnen we nu niks aan veranderen en we hebben een en we gaan gewoon door. Het wordt geen huiluurtje, maar het kan wel. Er is ook ruimte om bij jou te zien dat het niet altijd goed gaat. En, en dat zijn van die dingetjes waarvan ik denk van ja, daar, daarin verschil ik met een professional. Je kan ook de, een professional daaraan opleiden dat je dat moet doen. Maar ja, ik doe dat omdat ik die ervaring heb. Omdat ik weet hoe het is uh, om met een professional aan tafel te zitten die achter zo'n boekje verscheld gaat. En hij zijn rol speelt in plaats van mensen die toevallig wat geleerd hebben. ja die, die geleerd heeft, natuurlijk, omdat hij graag een bijdrage wil leveren. Precies, ik zeg maar ook niet dat jij het slecht zegt, is, maar voor mij is dat niet de manier van werken. Dat vind ik niet fijn. En ik merk dat heel veel jongens. Want jij zeggen. zegt, jij kan daardoor niet dat wat er uh, in jou leeft en speelt, uh, da, daar, en wat, waar het om gaat, dat kan er niet helemaal zijn. Nee. Daar kan je niet helemaal mee uit de voeten. Ja. Terwijl dat nou juist waarschijnlijk belangrijk is Precies. om mee uit de voeten te kunnen. Precies. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat er een periode was, uh, in mijn leven binnen de jeugdhulpverlening, um, dat er uh, aan mij gevraagd werd, uh, hoe gaat het met je? Maar dat dat een, een soort van checklistvraag was. En dan was mijn antwoord altijd, het gaat goed. Maar ik kan me ook nog een moment herinneren dat een uh, hulpverlener tegen mij buiten, tijdens het roken van een sigaretje aan me hoe gaat het nou echt met je? En dat ik toen in tranen uitbarst, omdat het helemaal niet zo goed vond. En ja, dat moment, dat verschil, ja, dat, dat, dat zit in zoveel dingetjes, maar ik denk dat het te maken heeft met het gevoel. Dat je het gevoel hebt dat je daar op dat moment mag zeggen en zijn wie je bent. Uh, en, en, en tijdens zo'n checklist-momentje is dat niet. Dan, dan moet het eventjes voor de voortgang van de rapportage en uh, ja, het gaat goed. Ja. Het gaat misschien niet altijd alleen maar om uh, helemaal te kunnen zijn met alles wat er in je is, want soms zijn er misschien ook wel juist grenzen nodig. En, uh, een uh, schop onder je kont, zal ik maar zeggen. dat is Ook heel <laughs> belangrijk. Ja. Maar dat, dat kan dan misschien ook als dat aan de orde is. Omdat iemand... Uh, uh, ja, gewoon, uh, jij zegt eigenlijk... Het is, er is aandacht nodig voor wat er op dat moment aan de orde is... In mijn belevingswereld. Ja. Uh, en, en, en daarvoor en, uh, in moet je daar En dan, dan moet je dan aan mij vragen. En niet vanuit de theorie uh, weten... Uh, hoe de belevingswereld van een jongere is. En dan... Oh, dat zal dat, nee, want dat is weer... En dat een schabloon. Is, ja, precies. Dat is weer dat schabloon. Hmm. Terwijl dat als, als ja, ik, ik kan me voorstellen dat iemand een bepaald gevoel heeft. Ja, hoe leg je dat nou uit? Nou, bijvoorbeeld als je bang bent voor de tandarts. Als jij, je hebt vast wel, ben je bang voor de tandarts? Nee. nee. Je kent vast wel iemand die bang is voor de Zeker. tandarts. Zeker. Als um, en nu een derde persoon hier aan, aan de tafel bij komt en ja? die gaat praten over dat hij bang is voor de tandarts, kun je een gesprek met hem hebben. Ik ben als de dood voor de tandarts. Dus ik heb een heel ander gesprek. En ik, ik maak verbinding op dat punt van ik ben ook bang voor de tandarts. Ondanks dat ik bang ben voor de tandarts, ga ik er wel naartoe, want ik weet dat het goed voor mij is. Ik kan dus op een heel andere manier met diegene in contact komen dan jij. En ik denk dat dat de kracht is van ervaringsschikkund. Dat je vanuit die beleving daaruit kunt praten met een jongere of met een, nou, met een mens.